Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over hepatitis B en de vaccinatie die we hiervoor hebben. Het is een ziekte die wereldwijd ontzettend veel voorkomt en waar jaarlijks 1,2 miljoen mensen aan overlijden. In Nederland heeft 2% van alle mensen ooit een hepatitis B infectie doorgemaakt. Hepatitis B wordt veroorzaakt door het hepatitis B virus. Dat virus lijkt eigenlijk helemaal niet op Hepatitis A, C, D, E, F en G-virussen. Het enige dat hetzelfde is, is dat ze hepatitis, oftewel leverontsteking veroorzaken. Maar het type virus, de besmettingsroute, de incubatietijd, de gevolgen en de beschikbaarheid van de vaccinatie verschilt enorm per virus. Het hepatitis B-virus ziet er als volgt uit. Het is een envelop met daarin de kern, oftewel de koor. Op de envelop zit het hepatitis B surface antigeen, HbSag. In de core zit het hepatitis B core antigeen, HbCag. En het HbE antigeen, oftewel HbEag. En het DNA van het hepatitis B virus natuurlijk. Dit zullen we straks allemaal nog terugzien later in deze video. Op deze stoffen kunnen we namelijk testen. Besmetting vindt plaats via contact met bloed, speeksel, vaginaal vocht, sperma, vruchtwater en moedermelk. Hoog risico besmetting is dus in settings zoals seksueel contact, contact door het delen van tandenborstels, scheermesjes. Contact met bloed door bloedtransfusie of bij besmette medische instrumenten, zoals endoscopen. En alles wat door de huid heen gaat: prikaccidenten, intraveneus drugsgebruik, acupunctuurnaalden, het laten zetten van tatoeages, piercings. bijvoorbeeld ook bijtwonden, etc. En tijdens of na de geboorte. En dan veroorzaakt het hepatitis, oftewel leverontsteking, waarbij de hepatocyten, de levercellen. Ziek worden en nog meer hepatitis B virusdeeltjes gaan maken. Als hepatitis B in de hepatocyte terechtkomt, zal DNA worden afgelezen, er wordt mRNA van gemaakt en dit zal door de cel vertaald worden naar virale eiwitten en viraal DNA. In het cytoplasma wordt het weer in elkaar gezet tot een nieuw hepatitis B virusdeeltje. Deze wordt uitgescheiden en de levercel blijft hierna hepatitis B-virusdeeltjes maken. Dat is opvallend, want van een virusinfectie gaan cellen vaak dood. Maar niet hier, de levercel kan hepatitis B-virusdeeltjes blijven maken. Afhankelijk hoe jouw afweersysteem hierop reageert, kunnen er twee dingen gebeuren. 1. Er ontstaat een acute hepatitis, dit zie je bij een voldoende afweerreactie in 90 tot 95% van de gevallen. Het is kort. Het is heftig, maar de oorlog is relatief snel gewonnen. Of er ontstaat een chronische hepatitis B infectie, als de afweerreactie de infectie onvoldoende onder controle kan krijgen, in 5 tot 10 procent van de gevallen. Dit is vooral de vorm waar je bang voor bent bij een hepatitis B infectie, omdat het veel consequenties heeft. Laten we beginnen met bespreken wat er gebeurt bij een acute hepatitis. Na besmetting duurt het ongeveer 1 tot 6 maanden voordat je hepatitis ontwikkelt. In 90% van de kinderen en 60% van de volwassenen gaat het om een asymptomatische hepatitis. Die vaak dus ook ongemerkt weer voorbij gaat. Als je wel symptomen krijgt, zal het volgende gebeuren. Het start met de prodromale fase. Symptomen zoals koorts, moeheid en gewrichtspijn. Je kan je dus wel voorstellen dat dit vaak als een gewone griep wordt aangezien. Dit duurt een paar dagen tot een paar weken en daarna start de icterische fase, die twee tot zes weken duurt. Bilirubine stapelt zich op, wat leidt tot geelzucht, donkere urine en juist ontkleurde ontlasting. Daarnaast er een tweedeling. Of je gaat de reconvalescentiefase in en wordt weer beter in een periode van 2 tot 12 weken. Of het beeld verergert zich tot een fulminante hepatitis. Dat is een zeer ernstige infectie met als complicatie leverfalen en soms ook de dood. Of er ontstaat een chronische hepatitis infectie. Ook hierin zien we drie fases, die we vooral kunnen onderscheiden als we diagnostiek inzetten. En dus gaan we dan testen op die onderdelen van het hepatitis B-virus die we net allemaal zagen. Het zijn allemaal lastige termen bij elkaar, dus ik doe het even zo overzichtelijk mogelijk. Alles dat van het virus komt is blauw, alles dat van kapotte levercellen komt is rood. De drie fases van chronische hepatitis door hepatitis B zijn de immuuntolerante fase. Hierbij valt met name op dat er weinig afweerreactie is. En dus kan het virus flink huishouden. Je ziet veel hepatitis B-virus in het bloed, zoals DNA, HBSAG, HBEAG, etc. Het virus laat de levercellen overleven en het afweersysteem reageert niet goed. Dus je ziet geen aanwijzingen voor kapotte levercellen. Oftewel in fancy woorden: de serum transaminase zijn niet verhoogd, vooral ALANT is niet verhoogd. Deze fase kan jaren duren. En in deze tijd heb je geen klachten. Dan, in de immunoactieve fase, komt de afweerreactie enigszins op gang, waarbij er dus wel levercellen kapot worden gemaakt door het afweersysteem. Alle onderdelen van het hepatitis B-virus, zoals het DNA, neemt af en de levercellen gaan nu juist wel kapot. Dus de serumtransaminase, ALAT, stijgt. In deze fase hoop je dat er een zogenaamde seroconversie plaatsvindt. Dat betekent dat je antistoffen gaat aanmaken tegen met name HbEag. Dat betekent namelijk dat jouw afweersysteem de overhand gaat krijgen. En dat verkleint het risico op leverfalen en leverkanker enorm. De symptomen zijn hier dat je periodiek milde tot zeer ernstige klachten krijgt. Ergens dus de vermoeidheid tot en met heftige hepatitisklachten, zoals we die zagen in de acute hepatitis. Ook deze fase kan maanden tot jaren duren. En dan komt fase 3, de inactieve fase, waarbij het allemaal rustig lijkt, maar onder het oppervlak gebeurt er van alles. Af en toe nemen de symptomen van hepatitis weer toe, oftewel een reactivatie, maar daarnaast heb je geen klachten. Dit kan jaren duren. Je ziet weinig hepatitis B virus in het bloed en Alat is normaal. Elk jaar zal 5 tot 10% van de patiënten de gewenste antistoffen tegen HBEAG maken, die we anti-HBE noemen. Ongeveer 1% krijgt de gewenste antistoffen tegen HBS AG, oftewel anti-HBS. In die gevallen zal de infectie uitdoven omdat het afweersysteem gewonnen heeft. Als dit niet gebeurt, of elk jaar langer dat het duurt voordat dit gebeurt, blijft de infectie dus op een laag pitje doorsudderen. Gedurende langere tijd blijft het hepatitis B virus aanwezig in de levercel, het afweersysteem blijft proberen het op te ruimen en dat geeft langdurige beschadiging aan levercellen, chronische ontstekingen, levercirrose en het geeft veel celdelingen. En waar veel celdelingen zijn? is de kans op kanker groot. Er komt ook nog eens bij dat het DNA van de hepatitis B virusdeeltjes de celdeling kan verstoren, wat ook nog eens de kans op leverkanker vergroot. In dit geval het hepatocellulair carcino, HCC. 15 tot 25 procent van de patiënten met chronisch actieve hepatitis B zal binnen 5 tot 25 jaar levercirrose en of leverkanker ontwikkelen. De diagnostiek bij hepatitis B kan erg verwarrend zijn, of in ieder geval zo lijkt het. Alles met betrekking tot het virus is weer blauw en in plaats van de levercellen kijken we nu naar het afweersysteem in het paars. Het lab kan uit het serum van alles bepalen. De besproken onderdelen van het virus kan je aantonen. Alles wordt, om het lekker makkelijk te maken, op een verschillend tijdstip gemaakt tijdens de infectie maar dat is dan wel de reden waardoor we door te testen een idee krijgen waar iemand zit in welke fase van zijn infectie. Bij de acute hepatitis kan je het DNA van het hepatitis B-virus vooral aan het begin van de infectie zien en het HBS-AG en het HBE-AG zijn kortdurend aantoonbaar. Antistoffen vormen zich wat later en dus zie je dat anti-HBC, waarvan de IgM-antistoffen snel weer afnemen en de IgG-antistoffen blijven juist. En ook de antistoffen anti-HBE en anti-HBS kan je aantonen. Bij de chronische hepatitis is het DNA van het hepatitis B-virus in het hele beloop aan te tonen. De infectie wordt immers maar niet geklaard door het lichaam. En dus ook HBS-AG en HBE-AG zijn langdurig aantoonbaar. Antistoffen, zoals anti-HBC kan je zien, IgM neemt hier sneller af en het IgG blijft. En anti-HBE zijn aantoonbaar als ze worden aangemaakt. Een heel klein percentage, minder dan 1% van de mensen met chronische hepatitis B, maakt anti-HBS. Maar als ze dat doen, zal het virus verslagen zijn. DNA van het hepatitis B-virus verdwijnt en HBS-AG verdwijnt. Dit is de enige manier waarop mensen met chronische hepatitis B alsnog beter kunnen worden. Maar dat is dus echt heel zeldzaam. Gevaccineerden hebben alleen anti-HBS, oftewel niet alle andere antistoffen en natuurlijk ook geen onderdelen van het hepatitis B virus. Dit is voldoende voor een levenslange immuniteit. Behandeling bij acute hepatitis B is in principe niet nodig. Bij een fulminante hepatitis en bij chronische hepatitis geef je antivirale medicijnen, bijvoorbeeld ntk4 of tenofovir. En er kan, als het nog op tijd is, antistoffen worden toegediend. Als je een prikaccident hebt gehad bijvoorbeeld, of op een andere manier in contact bent geweest met positief bloed, bijvoorbeeld een pasgeborene bij een positieve moeder, dan kan je binnen 24 uur hepatitis B immunoglobuline geven. Dat zijn antistoffen tegen het hepatitis B-virus, waardoor het zich niet meer kan binden aan de levercel. Oftewel, dan ben je wel besmet geraakt, maar het virus heeft nergens omheen te gaan en dus wordt het uitgeschakeld. Preventie is eigenlijk het belangrijkste, oftewel vaccinatie tegen hepatitis B. In Nederland wordt deze sinds 2011 standaard gegeven in het Rijksvaccinatieprogramma. Daarvoor werd het sinds 1989 bij risicogroepen aangeboden. Ook is het standaard bij bepaalde beroepen zoals in de zorg, bij besmettingsaccidenten, denk vooral aan de prikaccidenten. En je kan op elk moment zelf erom vragen bij de GGD, ook al val je buiten een risicogroep. Het vaccin bestaat uit HBSRG en kan in een combinatievaccin gegeven worden, de dtp hip -Hep B vaccinatie en als een op zichzelf staand vaccin. Soms wordt ervoor gekozen om na de vaccinatieronde, oftewel vaak na drie vaccinaties, een titer te prikken, om te kijken of er genoeg antistoffen gemaakt zijn, zoals bij mensen die gevaccineerd zijn doordat ze in de zorg willen werken, en dat is voor hun eigen bescherming, maar ook om er zeker van te zijn dat zij geen hepatitis B meer kunnen doorgeven aan hun patiënten. In andere gevallen, zoals bij het Rijksvaccinatieprogramma, is een titer niet nodig. Download ook de actieve samenvatting en neem al deze ingewikkelde stof nog een keertje door. Hierdoor zal je het sneller en beter onthouden. Bedankt voor het kijken.